Morgen, ja, ik sta ochtend aan de schoolpoort. We zeggen iedereen een goeiedag. Een keer een babbeltje slaan, dat geeft een warm gevoel. Direct dus een, een, een, een, ja. een gevoel van we zijn blij dat je hier bent. We zijn blij dat je hier op school bent. We zeggen dat ook. Het non-verbale is ook al belangrijk. Hebben ze hun boekentas bij? Zien ze er moe uit? Zijn ze fris? Hebben ze dezelfde kleren aan van de, van de week daarvoor? Jasmin, geen vestje mee. Je ziet al veel uh, dat we een keer kunnen gebruiken, ook in een gesprek. Kajos, tandje bij. Heb die je oogtjes uit. Heb je een bus gemist? Ik heb daar geen briefje voor. Je bent met een auto. En ook te laat. Nee, ik was aan de garage. Maar ja, de garage, wie had nu aan de garage? Deze lesuur? Het eerste lesuur vooral vangen we de laatkomers op, we steken dat in het volkssysteem, we schrijven dat in de agenda, we bespreken dat met de leerling en dan mogen ze ook naar de klas. Allee, alsjeblieft. We zijn strikt op, op laat komen, we zien dat vorm van spijbelen. Als je twee uur te laat komt, dan heb je twee uur geen les gehad. Doordat je te laat bent, na tien uur, ga ik een uurtje laten nablijven. We hebben een vaste procedure van, van maatregelen, van sanctioneren. Alleen is het zo dat wij um, heel veel in gesprek gaan vooraleer we een sanctie geven. In begin 2009, die fusie, dat zorgt voor ja, een heel andere dynamiek. Leerlingen voelen onmiddellijk, dit is een andere school. De andere regels, een andere aanpak ook. We moesten heel sanctionerend gaan, gaan optreden. Dat sanctionerend beleid zorgde ervoor dat er heel veel leerlingen vertrokken van de school. Ik kreeg natuurlijk heel veel tegenwind ook van: ja, en wat, gaan, wat gaan ze dan doen? Dat ja, is waar. Wat moeten ze dan naartoe? We hebben dat twee jaar kunnen volhouden. En daarna moesten we eigenlijk gaan kijken voor, voor ons beleid: te gaan hertekenen van waar, waar, waar willen we nu eigenlijk naartoe willen. Samen met mijn collega merkten we dat door, door heel veel in gesprek te gaan met leerlingen, dat we een gans andere band kregen. En dan hebben we eigenlijk ingezet op de relatie tussen een, een leerkracht en een leerling. Dat is eigenlijk de grote sprong die we, die we gemaakt hebben. Door daar echt op in te zetten, krijgen die wel naar school en ze beginnen die te zien van, ah ja, het is toch wel belangrijk dat ik er ben. Goed, ik wil eerst een keer vragen op een schaal van 1 tot 10. Hoe voel je, je nu op dit moment? De proactieve cirkel is de basis van herstelgericht werken. Je zit daar eigenlijk allemaal op de eerste rij. Iedereen is even belangrijk. Iedereen heeft terecht recht ook om te passen. Maar je geeft ze wel de kans om aan het woord te komen. Ik school mijn vrienden zo, praten en zo. Vandaag was ik zelf versteld. Omdat ze dingen durven zeggen tegen elkaar. Ze hebben zelfs al het randje opgestoken. Vroeger werd dat niet gedaan, dus zij hebben daar al veel geleerd. En dat zijn geen gemakkelijke jongens die daar bij in zaten. Want is zo bij de andere scholen bijvoorbeeld, is het erg streng zo? Hij doet iets fout, gelijk weg. Ja, het is gemakkelijk. Hij doet iets fout, hij heeft iets uitgestoken, ja, buiten. Maar ik denk dat wij een school zijn die heel veel leerlingen ook kansen heeft om ze dan toch nog te houden. Als we echt iemand moeten verwijderen uit een school, is het omdat dat echt niet gaat. Dat de, de klas er te veel van afziet, dat de leerkracht er te veel van afziet, maar wij gaan er alles aan doen om jullie op school te houden. Het is heel belangrijk dat wat je wilt bereiken, dat het gedragen wordt door je directie, door je leerkrachten. dan zijn we een eenmansgevecht aan het voeren. Wij vragen ook aan onze leerkrachten, van, doe actieve toezichten staat daar niet zomaar. Maak gebruik van een toezicht om, om een contact te maken, om een verbinding te hebben met een leerling. Doe hem gewoon babboeken. Zie iemand zitten op een, op een, op een bankje met zijn kapje aan, gaat er gewoon een keer bij, alles oké. Okay. Dat is zo krachtig. Wat is, de leerkracht? Wat is de leerkracht? We hebben eigenlijk de luxe om ze in hun moeilijkste periode van het leven te begeleiden. Er zit een verschil op tussen dienen en... Ik zie dan elke, elk jaar de proclamatie. En dan kun je zo verhalen gaan opraken dan met een dienen wat was dat nog? Maar die zit er wel, die heeft dat allemaal doorsparteld en Die staat daar met zijn das aan en die is fier dat hij dat gehaald heeft. Dat is eigenlijk ja, het schoonste. Want, want, ja, op een bepaald moment in hun leven zijn ze eigenlijk opgegeven geweest door, door, door sommige scholen. Hè. Nee, sorry.